Ede energieneutraal. Op dit moment liggen er al 40.000 zonnepanelen op de daken in Ede. In 2020 willen we er nog eens 100.000 bij hebben. Dat is goed voor het milieu en voor je energierekening. Zonnepanelen hoeven niet veel te kosten. Zo kun je de BTW voor de aanschaf terugvragen bij de Belastingdienst. Daarnaast kun je voor de aanschaf en installatie gebruik maken van de stimuleringslening duurzaamheid die de gemeente Ede aanbiedt. Zonnepanelen verdienen zich snel terug. Het kan voorkomen dat je dak niet geschikt is voor zonnepanelen. Bijvoorbeeld omdat een gebouw of een boom het zonlicht wegneemt. Maar voor alles is een oplossing. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen in een van de zonprojecten in de gemeente... Op beschikbaar gestelde grond of daken kun je dan alsnog voordelig je eigen energie opwekken en bijdragen aan een beter milieu. Meer weten? Kijk op eden-natuurlijk.nl.